Het afgelopen jaar heeft een commissie van de Koninklijke Academie een vraag van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur proberen te beantwoorden. En de vraag is, hoe zou een Rolling Grant-fonds er kunnen uitzien? Wat ons brengt bij, wat is een Rolling Grant? Een Rolling Grant is werkkapitaal voor de wetenschapper in vast dienstverband verbonden aan een universiteit of een UMC het ziekenhuis. En met dit werkkapitaal kan hij of zij een onderzoekslijn, een wetenschappelijke lijn die nieuw is, die creatief is, om die uit te bouwen doorheen de hele periode van zijn of haar wetenschappelijke academische carrière. Hoe ziet er nu zo'n rolling grant fonds uit? We hebben verschillende modules bedacht: startersmodules en vervolgmodules. De startersmodules zijn bedoeld voor beginnende universitair docent hoofddocent en hoogleraar en er komt een bedrag mee overeen van 250.000, 375.000 en 500.000. Daarnaast hebben we vervolgmodules die bedoeld zijn voor hoogleraren. en een hoogleraar na zijn benoeming kan nog twee keer in aanmerking komen voor deze vervolgmodule die goed is voor elk 500.000 euro. Dit gehele plan kost ongeveer een half miljard, een half miljard euro. Het geld is vrij te besteden naar eigen inzichten, als het maar deze onderzoekslijn versterkt. Het kan gebruikt worden om een technicus aan te stellen, een jonge onderzoeker, een meetoestel aan te schaffen helemaal naar vrij inzicht en zonder competitie. Wat ons brengt bij waarom is dit nu zo belangrijk? Maar het is belangrijk omdat we momenteel heel veel tijd kwijt zijn aan het schrijven van onderzoeksvoorstellen. Maar niet alleen dat, maar ook aan het beoordelen van mekaars onderzoeksvoorstellen. Op zich is er niks verkeerd mee aan dit alles, want het leidt tot betere voorstellen en ook is er een kwaliteitsbewaking. Maar ik denk dat we doorgeschoten zijn. Momenteel is het zo dat er een soort projectificering is, waarbij we als onderzoekers springen van het ene project naar het ander maar waarbij de continuïteit en de stabiliteit en waarbij we een, proberen een vernieuwende onderzoekslijn te maken, niet altijd meer mogelijk is. Dat betekent dat we meer moeten gaan naar stabiliteit en continuïteit van het wetenschapssysteem. En de rolling krent is hier een antwoord op.